Maar ik heet uh, gewoon Dirk van de Burg. Uh, dat vind ik nou vervelend. Het zijn wat ik vervelend. Mensen van 70, 72 jaar, dat ze van de omverderen Is dat nou voorbij? Volgens mij zijn ze tot aan de tribune. Dan zal ik even moeten gaan kijken. Ben je tot aan, aan de tribune? Ik zie het al. Ik kan al verder. Ik ja. heb hem net hier direct neergekomen. Ja, dat weet ik wel. Ja. Als we jochie zijn... Ik heb altijd een gruwelijke hekel gehad, als CD uit de voetbal. Mijn, oude, mijn broer, mijn, mijn vader, altijd hebben ze gevoetbald op de Eikenlaan. Daar heeft ze uit gevoetbald ook. Dus dan gingen de voetballen en met thuis- en uitwedstrijden. En we zeiden, ja, gaan we nou eens een keer eten maar, en helemaal maar wachten. Nee, ze wachten in ieder geval je broer weer komt. Dan kwam ze zes uur, zo'n zeven uur, dat je eten kreeg. Op de zondag. En dan heb ik een gruwelijke hekel gehad. En uh, ze zegt, joh ga toch eens een keer met die jongens mee. Je zit maar in huis zondag. Ik zeg, nee, jij krijgt me dat niet op voetbalvelden. En ze bleven maar zeuren, zeuren. Of op een gegeven moment weet ik dat ik het zat en toen zei ze, wat ga jij doen? Ik zei, ga maar die jongens mee die uh, voetballen willen, want daar blijven je weer hey, en scheuren. en daar En daarom ben ik hier terecht gekomen. Nou, dan hou ik het in de gaten, hoe ver dat, uh, de rij is en uh, moeten we wat uh, komen. Nou, dan maken we hier weer. Een rijden daarna. Ik vind dit ook hartstikke leuk. Je komt hier met, met, met mensen in aanraking. En ik vind het ook leuk als er lekker gevoetbald wordt. Nou, dan ben ik tevreden. Even kijken wat hier nog vrij is. Het zit allemaal vol. Dat kan je hier vandaag niet zien. Jawel, echt wel. Ja. Die... Dat hebben ze altijd die kunst, maar zo is het niet. Ja, nou hier komen geen fietsen nog. Want ik loop te zoeken fietsen van jullie. Ja. Mag daar dan niet staan? Ja, ik snap dat toch niet. Oh, in staan. Maar dat maakt mij wel uit. Als ik, als ik het nu toestaat. Dan staat er voor de hele middag vol. Ik past er nou Dan zet je thuis neer Dat hier hier, Nee, dat gebeurt niet. Ik ben Je moet gewoon niet zo rijden man. Nee. Je moet niet zo raaien Er staat al een hele rijelijk en makkelijk nog een rij bij. Nee. Op een nee. half uur... Ja, ja doe wij eens even. Jullie komen bij je daalt over dal Die hebben hier. Ze mogen in feite hier niet staan, maar ja, er zijn mensen die komen daar achter vandaan. Die komen daar uit de auto over naam en die, die, die beslissen wat uh, gedaan wordt. Dan moet je kijken. Dus daar daar nog ruimte voor. De... Ja. Dirk, laatste keer. Geen probleem, maak er geen probleem aan. De laatste wat? keer. Ja? Want ze hebben gewoon scheid aan. En er zijn luid die bedaald overdag koppen. Direct, gewoon laatste keer. petinet, Ja? Hoor? Nappeloos. Heb je nou wel tijd Ik heb het er met Hans al over gehad hoor. Dank je wel, stop. Vanaf vandaag. Kwamen die gebruiken als ik kwajongen? Ja, hè, gaan een beetje helemaal naar achteren lopen en weer terugkomen. Nou, eh, dan moeten we de geur tegen gaan. Goedemorgen. Hoi! Wat wil je? Ruggenburgen. wil je doorgaan? Ja. Goedemorgen, Con. Ja, Ik heb <laughs> Nou, een stukje andere voor. Die jonge, we hebben een jongen, een jonge man in feite. Dat is een buitenlander en uh, die gaat nou bij uh, postje uh, knappen En ik boe mijn eigen nergens mee. Flammer die gebruiken als snel thuis.